Ik denk dat, dat tegenwoordig video ook niet meer weg te denken is. Um, bij ons was het vooral natuurlijk ja, animatie die de meerwaarde bood, omdat we daarmee dingen konden vertellen die in gewoon video um, ja, nogal saai zijn. Billet is dus een, een digitaal facturatieplatform. Uh, we zijn tevens ook een, een Puppel Access Point. Uh, bij Billet draait alles rond de, de digitale factuur. En de bedoeling van het platform is eigenlijk om facturatie voor ondernemers makkelijker te maken en um, ja, hun administratie digitaal te kunnen bijhouden. De grootste opdracht, onze eerste, was eigenlijk vooral een, een soort explainer waarmee dat we echt het product willen tonen aan mensen. Van hoe werkt het? Um, wat is het idee erachter? hoe. Hoe zit het een beetje in elkaar ook en hoe loopt het een en het ander door en wat kun je ermee doen? En dan later ook voor andere filmpjes merkten we ook dat dat gewoon een makkelijke manier was om ja, dingen die soms in beeld veel moeilijker uit te leggen of te illustreren zijn um, ja, toch op die manier duidelijk te kunnen tonen. We hebben daar heel veel positieve reactie op gekregen. Um, ja, het is natuurlijk, mensen vinden het fris, mensen vinden het leuk om dat te kijken en dat, dat is toch al um, iets wat je niet zo snel verwacht van ja, software voor facturatie, dus het is natuurlijk ook een gevoel in het begin, maar als het resultaat dan meevalt, ja, dan, dan ben je wel overtuigd dat het een goede keuze geweest is.